Hallo allemaal, hartelijk welkom bij wederom een video in onze serie Lightburn voor beginners, deel 12 vandaag. We zijn er bijna doorheen. Um, je hebt gemerkt dat het best sommige mensen, het momenten een best wel een lastige training is, ook voor mij, om de simpele reden dat lang niet alle functies die Lightburn biedt, worden door mij gebruikt. Ik zeg niet dat ik daarna geen video's meer over Lightburn maak, maar dan zullen het meer specifieke onderwerpen zijn. Onderwerpen als van hoe kan je bijvoorbeeld een mal maken voor als je iets hebt wat je meervoudig wilt lezen, Dus meerdere keren in hetzelfde ding. Stel je hebt balpennen en je wilt al die balpennen lezen. Hoe doe je dat dan? Maar de training die wij nu aan het doen zijn is simpelweg bedoeld om je te laten kennis maken met de functies, de belangrijkste functies die Lightburn biedt. En daar zijn we vandaag aan deel 12 aanbeland en um, daar gaan we aan beginnen. Ik wens u toch alvast vooraf, want er zal geen nieuwe video, denk ik, meer komen. Misschien nog wel, dat weet ik nog niet zeker. Maar um, ik ga jullie toch in elk geval vast een heel um, fijne jaarwisseling toewensen. Nog twee dagen en het is um, 2022. Ik kan er niet op wachten als ik eerlijk ben. 2021 was geen goed jaar. Althans voor mij niet. Um, maar dat geeft niks. Um, ik wens jullie alvast een hele fijne jaarwisseling en heel veel plezier bij deel 12 van de training Lightburn voor beginners. Daar. Ja. Zo, daar zijn we dan weer in Lightburn voor deel 12 van onze training. Ik weet niet of je je kunt herinneren, de vorige deel, vlak voor de kerstdagen, hebben we ons bezig gehouden hier met deze hier, die snijden en lagen. Dat was misschien wel het belangrijkste venstertje wat we hier aan de rechterkant hebben staan. Ik heb ook aangegeven dat we niet alle vensters hier hebben staan. Tenminste, ik niet. Ik gebruik ze niet allemaal. Je ziet dat er een aantal dingetjes uitstaan. Uh, rangschikken lang, nog nooit gezien, de camera bediening, ik gebruik geen camera, bestandenlijst vind ik niet zo superbelangrijk. Variabele tekst eigenlijk ook niet, al heb ik daar wel van de week een hele leuke Engelstalige video over gezien. En even een klein beetje een tipje van de sluier daarover oplichten, het is zeker geen beginnersfunctie, daarom ga ik hem ook niet behandelen. Maar, hij is ervoor, als jij bijvoorbeeld, uh, uh, ik noem er iets, uh, we hadden het net al even over die balpennen, stel je hebt balpennen en je wilt die balpennen nummeren. En je wilt zeg maar dat er een soort van serienummer op staat. Nou, dat zou je op balpennen niet zo gauw doen, maar dat kan met andere dingen wel. En dat kan je met variabele tekst. Je kunt hem dan zo instellen dat hij van 1 tot 100 moet tellen. Dus iedere keer als jij een kopietje van die tekst maakt, gooit hij de 1 bovenop, dan is dus het 001, en 002, en 003, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En dat is die leuke van die variabele tekst. Welke ik ga behandelen vandaag zijn de drie die naast snijden en lagen staan. Oftewel verplaatsen, bedieningspaneel, en object-eigenschappen. Ze zijn uh, niet allemaal even belangrijk, desondanks zijn er wel dingen die je ervan uh, moet weten of die je ervan kunt weten. Um, ik begin met verplaatsen. Nou, ik kan het niet gebruiken op dit moment, want ik heb op deze laptop geen um, laser aangesloten. Maar op het moment dat je hier je laser op aangesloten hebt, kun je om te beginnen hier in het midden, daar waar die pijltjes en dat huisje staan. ...kun jij um, de laserkop bewegen naar links, naar rechts, van voor naar achter. Um, en dat kan je doen met de instellingen zoals ze rechts staan. Uh, en daar staat dat de afstand iedere keer als je knop drukt is 10 mm, dus over centimeter. De snelheid waarmee die dat beweegt is 6000 mm per minuut. Dat is supersnel, maar dat mag ook, dat is verder geen probleem. En de z-speed is 600. Nou, die z-speed kan je vergeten, want dat is dus een speed. Z is omhoog en omlaag. Die werkt niet bij een diode laser zoals wij die hebben. Die heeft geen omhoog en omlaag, althans niet een aangestuurde omhoog en omlaag. Het omhoog en omlaag wat zo'n diodelezer heeft, dat doe je eh, eventueel, zoals in mijn geval met die ortho, met een stelschroefje aan de rechterkant. Om die kop omhoog en omlaag te halen eh, en dan met een cilindertje eronder te zetten, waardoor die gefocust wordt. Maar zou je nou een CNC-router gebruiken, freesmachine... Dan zul je daar wel de kop omhoog en omlaag kunnen bewegen. En dan is dat de snelheid van, de, um, uh, van het bewegen van omhoog en omlaag. En dat is in dit geval 600 mm per minuut. Um, ik heb een stukje overgeslagen daarboven. Daarboven staat positie ophalen. Als je daarop klikt, wat de, de laser dan doet, of wat het programma dan doet, die gaat zeg maar de ophalen van waar staat nu op dit moment die laser. Ik heb daar een hele, goeie, hele leuke uitleg over gezien van de Louisiana Hobby Guy, dat is een Amerikaan die een hele goede uitleg geeft over um, um, Lightburn, beter als ik dat doe, dat is één ding wat zeker is. Maar um, wat erg interessant is, wat hij bijvoorbeeld vertelt, Stelt jij, stel jij homet jouw uh, laser. Hè? Dus in een van de fencers, dat is niet in de fencers die we vandaag behandelen, maar in de volgende les, dan zullen we zien dat we ook de fencers voor de laser zelf behandelen. En daar kun je die laser terugzetten naar zijn homepositie. Naar nou, zijn homepositie is in principe de positie 0000. Zoals je hem daaronder ziet staan, naar positie verplaatsen x0,00, 0,00. En dat is. Afhankelijk van wat je instelt. En ik zal je even dat scherm van die laser laten zien. Dat is een van die venstertjes hieronder. Dat is deze hier, die laser. Kijk, daar kan jij aangeven of die absolute coördinaten moet hebben. Of dat het door de gebruiker ingegeven coördinaten moeten zijn. Of dat het de huidige positie moet zijn. Nou, dat is één stukje. Een ander stukje wat hierbij hoort, en dat kunnen we zien aan dat groene stipje hier links onderin, dat is dat je in de settings, als het goed is, en dan moet ik heel even kijken waar die precies staat, ik denk bij de machine settings, uh, ja, heb jij daar in het midden die origin, die vier stippen, je hebt aangegeven dat zijn home positie linksonder is. Zie je dat? Dus de home positie is linksonder, dat is dan ook 0000. 00. En als we terug gaan naar het venster waar we waren, nou, dat is dan acquisitieverplaatser 00.00. Zou je hem naar home toe zetten, dus met die laser, uh, dat laservenstertje, waar we in de volgende les gaan behandelen, dan zou die dus op 00.00 .00 moeten staan. Maar wat nou, als, um, door wat van reden dan ook, um, dat een beetje verspringt, en jij denkt dat die op home staat, dan zal die dus waarschijnlijk beginnen te lezen op een plek, waar jij niet wilde dat die begon te lezen. Nou, dat kan je dan dus checken door in dit venster, bij positie ophalen, als je daarop klikt, moet ook daar 0.00, .00 staan. Want dat is dus een absolute homepositie. Daarmee kun je vaststellen op welke positie de lezerkop staat. Om um, het heel extreem te maken. Stel dat jij in Lightburn iets tekent. En... Um, en jij tekent het zo dat de linksonderste hoek, ik noem maar wat, de linksonderste hoek is vaak een hele interessante hoek om de lezer te laten beginnen. Um, maar stel jij weet precies dat je die linksonderste hoek op, uh, uh, op coördinaat 100-100 zet. Dan kan je ook simpelweg zeggen van weet je wat, ik verplaats hem met die knoppen daaronder naar positie 100-100. Dan weet ik zeker dat hij um, op de startplek staat waar hij begint te lezen. Er ja, zijn heel veel manieren voor om dat te doen. En maar je kunt dus zeg maar met, deze, met dit scherm, kan je die laser verplaatsen naar een specifieke positie. Je kan ook via positie ophalen, vaststellen van waar die laser nu staat. En de knop uitvoeren is als jij een positie invoert van 100-100. Het is 100 op X en 100 op Y en ik druk op uitvoeren, dan doet hij dat. Moet ik dus op uitvoeren drukken. En je kunt posities opslaan. Nou, ik zelf gebruik het nooit. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat als je dat apparaat nog meer gaat gebruiken als ik, want dat is vrij lastig, want ik gebruik hem vrij veel, maar dat geeft niet. Dat zou kunnen. Dan zou je, zeg maar, posities kunnen gaan opslaan. en Je zou kunnen gaan zeggen van eh, lijsten onderzetters zet ik altijd, start ik altijd op die positie en dan wil ik dat hij daar naartoe terugkeert. Nou, zo zie je, zo kan je dat doen. Daaronder hebben we dus dat stuk van dat jij de kop kunt bewegen. De, het huisje in het midden is de home positie. Um, de vier andere op de hoeken, de linksom pijl en de rechtsom pijl, nou, kwestie van de opgaan staan met je muis, verplaatsen als negatief. Ik ben nog niet tegengekomen dat het handig is, maar um, ik heb al wel eens een keer iemand daar op een forum over gezien, dus klar, blijkbaar is er af en toe wel een behoefte om dat te doen. Ik heb geen idee in welke situatie, maar dan moet ik dan eens een keer tegenaan lopen. En datzelfde geldt dan um, voor het verplaatsen in als positief. Oké. Okay. Dan hebben we die twee daar onderin. Ik, dit is ook heel handig. Hè? Dat noemen ze labels. Hè? Wat je daar ziet. Hè? Dat verplaatsen als positief. Dat is best heel belangrijk om te weten dat, een, dat de Wester programma's dat hebben. Want als je dan niet weet wat de knop doet. Dan is het een kwestie van je muis te zetten. En dan kan je dat gaan doen. Nou deze twee. Die, die verplaatst Z. Dat is dus inderdaad die Z-as van als je een CNC router freesmachine hebt. Om dan de kop naar boven en naar beneden te doen. Die gebruiken we dus niet bij een diode laser. Maar wel eventueel bij een CNC freesmachine. Onder. Um, dan zien we nu ook weer een aantal dingen staan. Origineel instellen, origineel wissen, eindpositie instellen. Nou, stel ik wil voor deze specifieke job een originele positie instellen. Dus een huidige positie, de nulpositie maken. Dus dat wil zeggen dat ik dan moet bewegen naar een bepaalde plek. Daartoe pak ik deze knop hier. Die met dat, ja, dat is een beetje het Google Map symbooltje van een locatie. En als ik dan ergens klik... Zal de lezer daar naartoe bewegen, dat zie je niet. Maar vervolgens kan ik hier gaan zeggen, van, nou, dat wil ik als origineel ingesteld hebben. Dat wil ik als nul positie ingesteld hebben. Nou, dat kan dus soms handig zijn. Ja, normaal is een manier hoe je ermee omgaat hoor. Ik zelf gebruik het niet. Om die positie weer te wissen, klik je op origineel wissen. Dat is ook makkelijk. En het eindpositie instellen dat is van, als de lezer terugkeert, nadat hij klaar is met snijden of, of engraven, waar moet hij dan naartoe terug? Heren, je ziet al, standaard is dat de oorsprong is 0, 0 oftewel links onderin, en dat heeft dus te maken met die machine-instellingen die we net zagen, waarvan we gezegd hebben dat de origin links onderin is. Ja. Het is een venster wat je niet veel gebruikt, op iets heel belangrijks na en dat komt eraan. Ik pak eens even aan de linkerkant, stel start vanaf het nulpunt van het apparaat, dat wil zeggen dat hij altijd op 0.0.0.0 begint. Um, dat wil waarschijnlijk ook zeggen. Ik heb daar namelijk het nog niet ingesteld. Dat zeg maar eigenlijk je op, object altijd links onderin moet liggen. Vind ik niet zo heel praktisch, want daar zit ook het bedieningselement van deze laser. En dat wil wel eens in de klem komen. Dus ik zit liever wat meer op het midden van het bed. Dan dat ik uh, mijn laseractiviteit staat links onderin. Waar ook de nulpositie van het apparaat is. En dan komt er belangrijke. Hij staat hier niet goed hoor. Het vermogen zou ik daar op 1 zetten. En de knop fire, die zou zichtbaar moeten zijn. Als die niet zichtbaar is, lieve mensen, maak hem zichtbaar. Waar doe je dat? Dat doe je weer bij bewerken. Machineinstellingen. En dat is dan hier, degene die zet, de ontstekingsknop van de laser aanzetten. Dat is aan de rechterkant, naast dat grote witte venster, um, bijna halve weken. Ontstekings Ontstekingsknop van de laser aanzetten. Maar ah, is dit nou zo interessant voor, lieve mensen? Overigens, is dat dus waarom die Fire Button er zit? Het kan zijn dat dit programma even opnieuw moet opstarten: dat die Fire Button niet getoond wordt nadat je die machineinstellingen hebt veranderd. moet je even Lightburn afsluiten en weer opnieuw opstarten. Op 1% zetten, want op 0% doet hij niets. Nou, wat doet dit knopje? Als ik die op 1% zet en ik druk op de Fire Button, dan komt er een laserpuntje te staan daar waar die laser op dat moment zich bevindt. Dat kan je natuurlijk heel goed gebruiken om een object wat je op je werkbed hebt liggen uit te richten. En dus ik zelf, bijvoorbeeld, begin over het algemeen links onderin, vooral als ik vierkante object heb. De meeste van de dingen die ik dat nu doe, zijn vierkant of rechthoekig, net naar lang. Maar dan begin ik links onder op, op de vierkante plaat die ik bijvoorbeeld wil snijden. Nou, wat is er dan makkelijker als ervoor te zorgen dat dat stipje precies links in het hoekje van dat houten plaatje zit? Want dat laat die fire button zien dat de positie die die laser op dat moment heeft, dat die door die fire button getoond wordt. Nou, ik doe dat nog op een iets andere manier. Wat ik doe, en dat is ook weer een knop die we eigenlijk pas tegenkomen bij um, het moment dat we met die laser gaan werken. Dus ik heb even dat venstertje van die laser nog aanstaan hieronder, waar we net ook even waren. Dan zie je daar een kaderbutton. We hebben geleerd in die snijden en lage training, de vorige keer, dat je um, lijnen kunt maken op een toolpad. Weet je, die T1 en die T2 die je daar onderin ziet staan. Ja, dat oranje en dat blauw. En als ik een toolpad maak, dus ik een rechthoek of een vierkant of wat dan ook. Hoppatee, en ik zet die op het toolpad, de T1, dan wordt die niet... Laser, dat konden we zien bij snijden en lagen, want er, wordt, er is geen output. Maar op het moment dat ik ga zeggen: kader, dan moet er natuurlijk de laser aan hangen. Hè. Wat de laser dan doet, is zeg, hij gaat naar deze positie en hij trekt hier een vierkantje omheen. Maar hij laat dat nog niet zien. Hij heeft dus geen laser aanstaan. Hij trekt een vierkantje hier omheen. Eén keer. En omdat hij linksonder onderin begint, stopt hij hier. Ja. Als ik nu die Fire Button aanzet die hierbij verplaatsen staat, dan zal die dat hele kleine stipje zal die hier in die hoek laten zien. En op die manier, dus als die vorm hier, die rechthoek de vorm heeft van het materiaal wat ik daarop heb liggen, dan hoef ik dus alleen maar te zorgen dat die rechthoek precies in dat hoekje, dat lampje erop schijnt, dat laserlampje, en dat is maar 1%, dat brand niks, maar dat is alleen maar een soort van indicatielampje op dat moment. Daarna doe ik nog wel kaderen, maar daar kom ik de volgende keer op terug, want dat moet je wel met de shift toets ingedrukt doen, want op dat moment gaat hij nog een keer een vierkantje trekken, maar nu met de laser aan. En dan weer op die 1%, en dan kan je precies zien of die, uh, of die lijn nauwkeurig over dat lijntje met lopen, of in één keer hier naar boven toe gaat bijvoorbeeld, dan, heb je, dan ben je gewoon je object niet recht liggen. Of je tekening is niet uh, waterpas, zeg maar als het ware niet recht, nou in dit geval in een rechthoek zal die heel gauw recht zijn button is dus best een hele belangrijke functie, want daarmee kan je precies, als je zeg maar weet dat die laserkop op de beginplek staat, kan je perfect je materiaal uitlijnen. Oké, okay, dat was het venster. Verplaatsen. Gaan we naar het vensterbedieningspaneel. Ja, zullen je zeggen, dat is niet veel hè, wat hier staat. Nee, dat klopt. Um, ik weet ook helemaal niet wat die macro's doen en dat soort dingen meer. Um, maar één ding is hier zeker in dit paneel kan ik een aantal settings die op het moederbord van de lezer zitten kan ik veranderen en dat niet alleen ik kan ook zien als er een foutmelding komt waar die foutmelding over gaat en dat zien we daar op het verhaal wachten op verbinding daar staat nu niks want hij wacht op verbinding met die lezer en die zit er niet aan maar ik geef een heel klein voorbeeld mijn ortoe LaserMaster die heeft een anti-stoot dus als iemand daartegen aanstoot dan stopt die lezer gewoon klaar en dat is niet pauzeren dus je kunt niet zeggen ga maar verder op diezelfde plek nee je moet dan opnieuw beginnen en dat is natuurlijk uitermate frustrerend nou als je daarop gaat teruglezen op het internet en in YouTube filmpjes en, en, en gewoon in handleidingen dan zul je zien dat je die setting in kunt stellen die setting waarmee die reageert op die tik zeg maar en die kan je zelfs zo instellen dat die uit is ja, dat zou ik persoonlijk niet doen, maar wat ik bijvoorbeeld wel gedaan heb, dat heb ik gewoon gemerkt, ik heb zeg maar die, die, uh, die gevoeligheid van die sensor, die heb ik een heel stuk verlaagd. Ja? Eigenlijk verhoogd, het cijfer is verhoogd, maar daarmee verlaag ik de sensorgevoeligheid. Waarom was dat nou belangrijk? Ik had tekst die hij aan het lezen was en dan is die, heeft hij die een stukje heeft die gelezen en dan moet hij weer verder springen naar, iets, naar een andere plek. En die beweging die veroorzaakt een soort van resonantie in die lezer. En die resonantie als de tafel waar die op staat, of de werkbank waar die op staat, niet zo super stevig is, die leidt er op een enig moment toe dat die, dat die lezer zegt van ja, ik heb sorry, ik heb motion detection uh, geactiveerd, dus ik ben ermee gestopt. Ja. Nou, dat kunnen veranderen van die commando's, dat kan je hier met die type commando's hier. En, um, je kunt het nu natuurlijk niet zien, maar hier kun je de, door middel van dollar tekens en dan de juiste waarde... Ja, dat is allemaal op het internet terug te vinden, kan jij dus bepaalde settings van de lezer veranderen. Dat moet je niet zomaar willen hoor, pas op daarmee. Want um, tot nu toe de enige die ik van deze lezer veranderd heb, is echt alleen maar die setting met die gevoeligheid van die sensor bij wijze van spreken. Maar de andere reden waarom dit dus een belangrijk venster is, omdat hij hier ook zal laten zien de foutmelding. En je wil niet weten, als je op de Facebook groep komt van bijvoorbeeld Ortoor, um, dan lag ik me dood. Van hoe vaak ik in de week niet weer een plaatje tegenkom. Mensen, oh, problemen met mijn lezer en dan komt er een plaatje. En dan staat er ergens in die tekst die dit venstertje vult, staat bovenin, Motion Detection triggered. En het antwoord is, iedere keer weer hetzelfde, mensen zoeken ook niet natuurlijk. Ja, of natuurlijk, maar goed, de meeste mensen zoeken niet. Ja. En die zullen dan erachter komen, oh ja, dat ding hebt Motion Detection. Dus met andere woorden, of ik ben tegen die tafel aangestoten, of, of er was een het <laughs> ik noem maar iets, hè. Nou, dat, daarom is dit venster belangrijk. Dit venster vertelt jou iets over wat is er aan de hand. En ik kan settings op het moederbord van het apparaat veranderen. We gaan naar het derde venster. De laatste van vandaag, de objecteigenschappen. En het is een heel grappig venster eigenlijk. We zien er nu wat dingen staan, maar dan ga ik eventjes hier dat vierkantje weggooien wat ik gemaakt had. Of dat rechthoekje, sorry het is geen vierkantje, niet leer. En op dat moment zien we dat hij weer die objectwij-eigenschappen ook licht is. Het heeft dus betrekking op de dingen die ik hier teken. Ja? Oké, okay, nog een keer opnieuw een uh, rechthoekje. Toevallig, dat hij, omdat hij nog op die toolpad hier staat, maakt hij hem oranje. Maar dat maakt. Uh, nou, ik zal hem even zwart maken. Je ziet daar ook wat aan veranderen. Zie je dat? Als ik hier kijk, die toolpad zie ik er vier dingen in staan. Verander ik hem nu naar zwart of naar een andere kleur? Dan krijgt hij in één keer andere zaken. En dat zal dan ook nog weer te maken hebben. Daar moet ik ook nog even naar kijken. Hij staat nu op vullen. En bij vullen hebben we 1, 2, 3, 4, 5, 6 waardes. Wat nu als ik hem op vullen en lijn ga zetten? Dan heb ik ook nog 6 waardes. Oké. Okay. Maar goed, dat zou dus ook nog uit kunnen maken in welke setting die, die, die, die, die zwarte lijn nu staat. Zeg maar. Nou, even in die zwarte lijn blijven. Wat krijgen we daar dan te zien? We krijgen aan de prioriteit van de snijvolgorde te zien. Het is stel een snijvolgorde. Ik lees het gewoon even letterlijk. Ik gebruik het nooit, maar ik neem dus aan dat het te maken heeft met echt met snijden en niet met graveren in dit geval. Dat is wel raar, want we hebben die zwarte laag op vullen en lijn gezet en lijn. In dit geval is vullen en lijn niet snijden. Dat is zeg maar een letter met een leuk randje eromheen maken, zeg maar, maar even zo zeggen. Hier zou je dus prioriteit van de snijvallen worden moeten kunnen instellen. Dat wil zeggen, als ik meerdere objecten, objecten heb, kan ik zeggen, van dit moet het eerste, dit moet het tweede, dat moet het derde. De vermogensschaal 100. 100 procent. Ja, pas op. 100 van, nou komt die, van wat ik hier bij snijden lagen ingeef. Dat is 40. Ja? Dus met andere woorden, het is echt niet zo dat die objecteigenschappen, zeg maar, die snijden lagen overroelt. Het zou ook heel erg zijn, want dan brandt die lezer dus altijd op 100%, want dan kan je instellen wat je wil. Nou, dat is dus niet zo. Het is 100% van die 40%. Daar zou je dus nog mee kunnen spelen, maar van de andere kant vind ik dat complete onzin, want dat kan je in die powerscale al. Dan kan je het vergrendelen, zodat het niet meer aanpasbaar is. Ja... Ja, ik zie er de zin niet van. Maar goed, dan de breedte en de hoogte staan hierin gegeven. Dus hij is 166 mm breed bij 97 mm hoog. Nou, dat zien we ook op die balk hier bovenin. Naast dat slotje, weet je nog, die hebben we ook behandeld. Dat is eigenlijk hetzelfde als wat we daar zien. En de hoekradius is 0. Um, waarschijnlijk heeft dat te maken met het feit dat het een rechthoek is. Nou, we gaan even kijken of we dat een beetje kunnen simuleren. Dus ik gooi dit weg. Oh. Weg. En dan ga ik eens even kijken of ik iets kan tekenen. Zo. En nou ben ik even benieuwd. Maar we zien dus geen objecteigenschappen. Het is dus ik overgeven. Ik moet ook nog niet liegen, want ik heb het niet geselecteerd. Ah, kijk. Objecteigenschappen. En dan zie ik hier ook weer die hoek niet. dat is dus wat die hoek daarin doet. Niet helemaal duidelijk, maar ik zal zo eens kijken bij de veelhoek, want als bij de veelhoek krijgen we meer te zien. Maar ook hier kan ik weer de worden, of die verrendeld is en zijn vermogensschaal, dat zouden laag en een pak dus. we even diegene met die meer. vormen, dat is deze. Dit was in dit geval 6. En dan kunnen we hier gaan zien dat ik um, die prioriteit, die vermogensschaal, die verrendeling, de breedte, die is 157 en een halve millimeter, hoogte 144 en. 5, elke halve millimeter en hij heeft zes zijkanten. En dat kan ik gaan veranderen. Dus ik kan van die 6 zijkanten, let op wat er met de figuur gebeurt, kan ik er uh, meer van maken zodat het een veelhoek gaat worden. Ik zie hier overigens niet weer die hoek in staan. Dus die hoek, dat is me nog even, een, uh, daar wil ik toch nog heel even naar kijken of ik dat nog kan simuleren voor je. Dus ik weer even die rechte hoek. We uh, hadden we hier namelijk die hoekradius. Uh, dan moet ik hem eerst gaan selecteren. Uh, ja, maar dan krijg je veranderen je eigenlijk niks mee, want die hoekradius blijft hetzelfde. Als ik hem nou ga draaien, misschien dat er dan iets. Nee, dat blijft nog steeds hetzelfde. Het enige wat ik me nu zou kunnen voorstellen, en dat zal dan waarschijnlijk ook wel de oorzaak zijn, weet je nog dat we hier, dit noemen ze eigenlijk in het Engels een chamfer button, dus zijn we bij, zeg maar die hoeken ronden. Als ik die nu pak en ik ga dan Oh, dan moet ik eerst hem selecteren. Sorry, die selecteren. Dan die nemen. Op het hoekje klikken. Even alle vier doen. Dan weer naar de selectieknop toe. Ja, en het grappige van het verhaal is: is dat dan die hoekradius weer weg is. Zie je dat? Ik weet eigenlijk niet heel goed wat die hoekradius daar doet. Um, goed, dat is weer iets dat kunnen we uitvinden op enig moment. Um, maar als al eerder gezegd, als ik het niet gebruik, is de kans dat u het gebruikt ook relatief klein. Ik zeg niet dat u het niet zult gebruiken. Um, maar er moet ook nog wat te leren zijn over het programma. En dat geldt voor mij net zo als voor u. Uh, want dat merk je ook. Ook ik heb niet alles onder de knie van het programma. Dit, lieve mensen, was uh, deel 12 van de training. In deel 13 gaan we ons bezighouden met de drie venster hier, vensters hier onderin. En dat zijn drie belangrijke vensters, alle drie. Dus misschien moet ik het nog wel opsplitsen ook, dat zullen we wel zien. Ik um, denk het niet, maar ik weet het niet, we gaan dat zien. Dat is de volgende die ik ga doen, dat is les 13. Um, ja, tot de volgende keer. Fijne jaarwisseling. En uh, dat we elkaar gezond en wel weer terug mogen zien in 2022 bij training nummer 13. Um, nog even een mededeling in eigen uh, zaken waarschijnlijk nog voordat we dat dertiende deel gaan doen zal ik de rotary tool van mijn Arthur binnenkrijgen en ik heb besloten dat ik dat via een livestream ga bouwen uh, in alle rust waarin je ook lekker tegen aan mag kletsen gewoon in de chat en ik probeer antwoord te geven op je vragen ik weet nog niet precies wanneer dat is maar houd mijn youtube kanaal in de gaten Um, want ik ga daar posten zodra als ik weet wanneer DHL komt en dan kan ik ook een inschatting maken van dan ga ik het op die dag doen, snap je dat wil nog niet zeggen dat ik hem die dag gelijk uh, in actie neem op video He, wel dat die werkt, want daar valt een boel aan in te stellen dat zal ik proberen allemaal zoveel mogelijk mee te nemen um, en ook daar zal ik zelf een, uh, waarschijnlijk een video ernaast moeten houden maar dat zien we vanzelf wel Um, en dat zit denk ik nog voor deel 13 van de training. Zo niet, dan is deel 13 eerder, dan zit hij er net na. Want hij is inmiddels aangekomen in Luxemburg, dat weet ik. Um, dan is het dus een vraag hoe snel ze bezorgen. Nou, voor vandaag. Dank je dat je er was. Leuk dat je het gevolg hebt. en Tot de volgende keer. Fijne jaarwisseling en gezond 2022 gewenst. Dag.